Ik zou EU-claim omschrijven als een uh, organisatie met een hele goede website, uh, bijzonder transparant en een perfecte uh, afhandeling. Snel, uh, gemakkelijk en effectief. Nou, grondig, geduldig en bijzonder.